Op lange vakantievluchten is het natuurlijk wel zo fijn dat je je een beetje kunt vermaken aan boord. Maar wat voor entertainment bieden de chartermaatschappijen? Wij hebben het uitgezocht. Elke chartermaatschappij biedt wel een vorm van entertainment aan boord. Zo heeft Transavia een app waarmee je films en series kunt downloaden voor je vlucht en aan boord kunt kijken. TuiFly toont films of series aan boord afhankelijk van het type toestel en de bestemming. Op Verre Vluchten heb je een persoonlijk entertainment systeem waarop je zelf kunt kiezen welke series of films je kijkt. Bij Correndon kun je aan boord gebruik maken van een soort intranet. Hierop kun je de krant lezen of een spelletje spelen. Wat voor een entertainment zie jij graag aan boord? We horen het graag!